Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over chronische nierschade, vaak ook nog wel chronische nierinsufficiëntie genoemd. Nierschade kan in zeer korte tijd ontstaan, en dan noemen we het een acute nierschade, of over een langere tijd steeds erger worden, de chronische nierschade. Chronische nierschade ontstaat door een onderliggende ziekte, welke voor onherstelbare schade aan nefronen zorgt en daarmee over een periode van maanden tot jaren een steeds slechtere nierfunctie. We noemen nierschade chronisch als er sprake is van 3 maanden of langer van een proteinurie, oftewel eiwitten in de urine, een erytrocyturie, oftewel rode bloedcellen in de urine. Als er een GFR is van minder dan 60 milliliter per minuut per 1,73 m2, oftewel de lichaamsoppervlakte. Al spreken we al van een mild afgenomen nierfunctie bij een EGFR onder de 90. Een GFR van onder de 15 wordt nierfalen genoemd of ook wel eindstadium nierinsufficiëntie. Veel voorkomende oorzaken zijn hypertensie, diabetes mellitus, een acute nierschade die niet meer volledig kan herstellen en nieraandoeningen zoals kiesnieren. En denk bijvoorbeeld ook aan de mengbeelden, bijvoorbeeld mensen met zowel hypertensie als diabetes. Hypertensie kan leiden tot nierschade op de volgende manier. Via arteriolen komt er bloed naar het glomerulus. Op het moment dat de bloeddruk hoog wordt, zal de vaatwand van de arteria renalis verdikken, waardoor het lume smaller wordt. Hierdoor daalt de bloeddruk bij de afferente arteriolen ter hoogte van het glomerulus. Hierdoor wordt er minder gefiltreerd, of er is een lagere EGFR, en eindig je met minder voor urine. Tegelijkertijd merkt het glomerulus dat de bloeddruk daar plaatselijk te laag is en dus gaat het RAAS-systeem aanzetten door renine aan te maken. Hierdoor zal de bloeddruk in het lichaam nog verder toenemen, zo zie je dat een vicieuze cirkel ontstaat. In het begin merk je hier nog niet zo heel veel van, want de nier kan nog voldoende zijn werk doen. Maar op den duur leidt het tot glomerulosclerose, oftewel het harder worden en littekenvorming van het glomerulus, waardoor de nefronen hun werk niet meer kunnen doen. Zo gaan er stukje bij beetje steeds meer nefronen kapot en zul je zien dat gedurende de tijd de nierfunctie steeds meer achteruit gaat. Dan de meest voorkomende oorzaak van chronische nierschade. Diabetes en dan met name de diabetische nefropathie die door hyperglycemie wordt veroorzaakt, oftewel een te hoog glucose. Om het glomerulus heen zit het kapsel van Bowman, dat bestaat uit cellen met voetjes. Deze cellen noemen we podocyten, oftewel letterlijk voetcellen. Onder andere deze cellen raken beschadigd bij de diabetische nefropathie. Hierdoor kunnen eiwitten het glomerulus uit en komen ze terecht in de voorurine en dus ook in de urine. Dit noemen we proteinurie. Verder zie je, net zoals bij hypertensie, ook hier littekenvorming van het glomerulus, glomerulosclerose. Ook hierbij zie je dan dat er stukje bij beetje steeds meer nefronen kapot gaan en dat de nierfunctie steeds verder achteruit zal gaan. Acute nierschade kan overgaan in chronische nierschade. Meer over de acute nierschade leer je in de aparte les hierover. Maar een van de karakteristieken is dat het in principe herstelbaar is. Nefronen herstellen zich weer en dan zie je na een episode van acute nierschade dat de nierfunctie zich weer herstelt. Maar als er te veel schade is aangericht of als de nefronen om een andere reden niet meer kunnen herstellen, dan zal er dus onherstelbare schade optreden, oftewel chronische nierschade. Een voorbeeld is een glomerulonefritis die onvoldoende herstelt. Ook zijn er aandoeningen waarbij nefronen verloren gaan, bijvoorbeeld bij kistenieren. Dit zijn met vocht gevulde blaasjes in de nier en deze kunnen dan nefronen gaan verdrukken en zo zorgen voor een chronische nierschade. Op het moment dat er nefronen verloren gaan, zal je niet meteen klachten krijgen. Andere nefronen nemen eerst nog de taken over door middel van glomerulaire hyperfiltratie, oftewel de andere glomeruli gaan meer filtreren. Dit is echter niet eindeloos vol te houden. Deze hyperfiltratie zorgt namelijk ook voor glomeruloosklerose. Dit nefron zal dus ook kapot gaan en daardoor zal er nog meer hyperfiltratie ontstaan om dat dan weer te compenseren. Weer een vicieuze cirkel dus. Op een gegeven moment heb je zoveel van je nefronen verloren dat ze geen hyperfiltratie meer kunnen volhouden. De EGFR daalt, de urineproductie daalt. En de mogelijkheid om afvalstoffen uit te plassen daalt. Oftewel, je gaat afvalstoffen in je bloed opstapelen, zoals ureum, wat we dan een uremie noemen. Chronische nierschade wordt ingedeeld op basis van de EGFR en albuminurie. Samen geeft dat een indicatie van de prognose. De EGFR wordt ingedeeld in G1 tot en met G5. De albuminurie wordt ingedeeld in A1 tot en met A3 normaal matig verhoogd en ernstig verhoogd. In het groen zien we dan de mensen zonder chronische nierschade, daarna volgen de nierschades met een mild verhoogd risico op complicaties zoals cardiovasculaire schade, verergering van de nierschade en mortaliteit. In het oranje de nierschade met een matig verhoogd risico op deze complicaties en in het rood de nierschade met een sterk verhoogd risico op deze complicaties. Klachten krijg je vaak pas als er een EGFR van rond de 45 is of lager. Normale nierfunctie is boven de 90 en dus zo zie je dat de nierfunctie al gehalveerd kan zijn voordat je überhaupt iets merkt. Vandaar dat de EGFR vaak bepaald wordt in het lab. Daar zie je het dus eerder als iemand zijn nierfunctie achteruit gaat. Vanaf 45 ontstaan ongeveer de eerste symptomen en dan zullen de symptomen toenemen naarmate de nierfunctie nog lager wordt. De symptomen die je krijgt hebben te maken met het wegvallen van de normale functies van de nier. Urine maken, waterhoushouding, elektrolithouishouding, regelen en het aanmaken van hormonen. Urine maken zal de nier dus minder kunnen, er is minder urineproductie wat we oligurie noemen. Zie de video urine en urineproductie. Onder andere afvalstoffen zoals ureum kunnen niet voldoende worden uitgescheiden, waardoor een uremie ontstaat, met een breed scala aan symptomen van vermoeidheid, verminderde eetlust, braken tot en met concentratieproblemen, verkleuring van de huid en benauwdheid. De waterhuishouding zal ook ontregeld raken, want de nier kan minder water uitscheiden. En dus blijft er meer water in het lichaam, hierdoor zal de bloeddruk stijgen, te zien als hypertensie en als Uding. We kunnen nieren hierin helpen door minder vocht en minder zout te consumeren. Een vocht- en zoutbeperking dus. Ook de elektrolythuishouding zal ontregeld raken. Met name de kaliumontregeling is berucht. Er zal kalium opstapelen in het bloed, wat we een hyperkaliumie noemen. Dit zorgt voor spierswakte, ECG-veranderingen en zelfs hartritmestoornissen en ventriculfibrilleren, oftewel in de volksmond een hartstilstand. Er zullen ook problemen met calcium ontstaan. Een tekort aan calcitrol, oftewel actief vitamine D, wat normaal wordt aangemaakt door de nieren. Daardoor kan calcium minder worden opgenomen in onze darmen en minder worden vastgehouden in de nieren. Dit leidt tot een hypocalciëmie in het bloed. Ook zorgt het gebrek aan calcitrol voor een cascade, waardoor osteodystrofie ontstaat. Waardoor onder andere botontkalking ontstaat en zelfs spontane botbreuken. Ook ontstaat er een hyperfosfatemie, er kan minder fosfaat worden uitgescheiden en dus stapelt het op in het bloed. Symptomen hiervan zijn onder andere insulten, hartritmestoornissen, spierzwakte, etc. Hier kan je de nieren helpen door een fosfaatbeperkt dieet te geven en fosfaatbinders in te nemen. Ook het zuur-base evenwicht regelen gaat mis. Er kan hier van alles in misgaan, maar vaak zal er een metabole acidose ontstaan. Het lichaam wordt te zuur omdat H niet goed meer kan worden uitgescheiden. Aanmaken van hormonen zal ook verminderen, dus onder andere een gebrek aan renine zal ervoor zorgen dat het RAAS-systeem niet meer goed kan worden aangezet en dus dat er ook een tekort ontstaat aan alstron, waardoor je nog meer kalium gaat vasthouden. Een gebrek aan EPO zorgt voor minder aanmaak van nieuwe rode bloedcellen en daardoor ontstaat er een anemie. Voor de behandeling van chronische nierschade geldt hoe eerder hoe beter, want dan kan je nog zoveel mogelijk nierweefsel redden. Eenmaal verloren nefronen kan je namelijk niet meer herstellen. En dan stel je de behandeling zoveel mogelijk in op basis van de oorzaak en de verschillende symptomen die iemand heeft. Het begint bij een gezonde leefstijl. Gezond eten, genoeg bewegen, stoppen met roken en niet te veel zitten. Bij hypertensie geef je antihypertensiva zoals ACE-remmers en angiotensine receptorblokkers, oftewel de ARB's. Bij diabetes ga je voor een optimale glucosespiegel. En als er een ophoping is van vocht, ga je voor een zout- en een vochtbeperking. Als er een tekort is aan vitamine D, kan je dat bijgeven. En bij een hoog kalium of een hoog fosfaat geef je kaliumbinders of fosfaatbinders. Bij anemie kan er EPO gegeven worden. En als de nierfunctie dusdanig laag wordt, onder de 30 en lager, kan er worden gestart met nierfunctievervangende therapie, zoals hemodialyse of dialyse, of er moet een niertransplantatie gedaan worden. Zoals je ziet is chronische nierschade een ernstige ziekte die je probeert te voorkomen vroege opsporing en vroege behandeling is erg belangrijk. Download de actieve samenvatting en vul hem in. Kijk ook de video over acute nierschade. En natuurlijk bedankt voor het kijken.